Hoe wilt u wonen als u 80 bent? Laat ik allereerst even vertellen dat ik eigenlijk al levensbestendig woon. Ik heb een huurwoning. Alleen het nadeel is, in, op mijn etage is helaas geen lift. Dus ik zal misschien op de toekomst toch eens moeten nadenken hoe ik ga wonen. Ik woon wel dicht bij het centrum. Maar ik zou toch liever dan naar het centrum gaan wonen. Want daar zijn de winkels. Daarom kun je mensen ontmoeten en een bibliotheek, alles is daar. eigen zie behouden is heel belangrijk voor mij, want je wilt er mensen ontmoeten, samen iets kunnen ondernemen en er ook iets voor elkaar kunnen betekenen.